See? You. Hallo mensen, leuk, leuk en aan deze nieuwe video, mijn naam is LSP 5 lspdvarmor En vandaag ga ik met Wim op pad, met de hond, de hond zit naast mij We krijg nu een melding van een gestolen voertuig van een collega Dus uh, we gaan meteen even kijken Het is mogelijk een gestolen politievoertuig hier rondrijden En we zijn in de buurt dus we gaan die kant ook op Dit is de Touran hondengeleider uh, wagen Zoals ze eigenlijk nieuw worden aangeleverd en dat is eentje uh, gemaakt door MRH als Meer. Of Team MOH. Met dan ook deze sirene. Daar rijdt een Volvo V70, dat is van een collega. We gaan kijken of daar een collega in zit. Of dat hij dus gestolen is. Ik vermoed dat hij gestolen is. Ja. Met twee personen erin zelfs. We gaan melden bij de wc. C, we hebben een achtervolging van een collega. Of ja, geen collega. Een uh, politievoertuig volvo V70. Twee personen erin, geen agenten. We rijden langs het uh, hoofdbureau op dit moment. Oh dat was. Ja, ik zag iemand van achter Keihard aankomen rijden. Super met de Vito. We houden vandaag wat meer rekening met de boef die naast mij zit. Die wil ik natuurlijk niet gewond maken of verwonden door mijn rijgedrag. Oh ja, zo gebeurt dat dus. Oh, dat is een brandblusser. Uitstappen. Uitstappen beide. Stoppen! staan blijven op de knieën de hond pakt de andere de hond oké okay. hij heet mr peanuts blijven hebben aangehouden mijn collega en die hond zitten nog steeds achter die andere verdachte oh daar is hij oh god blijf maar hier goed zo lekker wijd Oh de. Oké, okay. is geen eenheden meer nodig. De uh, bestuurder is geloof ik hè. Ja. En de uh, bijrijder die is dood. Ik weet niet hoe. Oh, dat was. Ah mijn collega gelukkig. Ik dacht dat het mijn hond was. Maar dat was mijn collega. Stab in, stap in. Er wordt een transporteenheid gevraagd en mijn vrouwelijke collega hier die gaat het verder oplossen vind ik. Dan uh, kunnen we door. Dus Eerste een melding. Een melding die natuurlijk in ons gebied was of waar wij in de buurt waren dus daarom dat wij daar uh, op af gingen normaal gezien. Niet helemaal een melding voor de hondengeleider wellicht. Aan de andere kant ook weer wel, want nu hadden we twee verdachten waarvan er eentje dus door de hond werd gepakt, heel goed. Uh, en de andere kon ik pakken. En het is natuurlijk wel een voertuig die van een collega is gestolen of die bij het politiebureau wordt gestolen. Dus daar gaan natuurlijk elke beschikbare politieagent op af, lijkt mij. Attention all units, Waar is dat, waar is dat, waar is dat, waar is dat? We eens kijken of dat in de buurt is. Nee, dat is niet in de buurt. En, Zo, so. daar mag een andere collega heen. We have a traffic alert in Tilbot vandaag. Of wel. We gaan even die kant op. Toch wel. wel Het uh, moet daar een hele speurtocht gaan gebeuren. Dan kunnen wij daar iets heel goeds in betekenen met de hond. Er is dus een voertuigexplosie geweest. Moet hij nog ontploffen? Is hij al ontploft? Hij is al ontploft. Blijf maar even zitten hond, woef waf. Er is één slachtoffer zo te zien, we gaan een ambulance vragen assistance needed in is geen aanwijzingen dat er iets is ja deze hoort er niet bij hoor oh. die reed daar net tegenaan toen we aankwamen gereden ik zie een uh, voorkant hier dus de motor dit is allemaal uitgebrand tot hier het lijkt me dat er iets met de motor is ik ben geen professional natuurlijk maar uh, Dat uh, moet uit gaan wijzen wat hier, uh, of dat, dat zal iemand moeten gaan onderzoeken wat hier is gebeurd. Ik dacht wellicht krijg je hier een hele, of ja, je weet het nooit met de meldingen. Misschien was het wel een hele melding van ja, en je hebt hier uh, één bewijsstuk en dat moet je gaan onderzoeken. Dat was dan wel leuk geweest met de hond. In dit geval was dat niet het geval. We gaan hier uh, wat een takelwagen vragen. Ik kan eigenlijk via dit maar een grote taak dan kunnen we daarna de weg gaan geven. Hij leeft wel. Dus dat is mooi, als hij dan weer helemaal bij kennis is kunnen we eventueel in, uh, in het ziekenhuis collega's langsturen om te vragen wat er nou allemaal aan de hand was. Ik weet niet of dit goed gaat. weg wordt vrijgegeven nou waar even meneer hond woef waf ik noem hem me meneer hond woef waf eet aan het geven hier in het bureau we zijn inmiddels uh, opgeroepen voor een melding uh, misschien wel prio 1 dat weet ik eigenlijk niet ik heb het niet gehoord dus uh, we gaan misschien ons maar voor wat snelheid erop uh, gooien we hebben hem daar keurig geparkeerd en we krijgen dus een melding van een uh, collega die assistentie vraagt bij een verkeerscontrole kijk eens wat een mooi plaatje de Doggo op de foto. Hop in, Doggo woef. Ah, dat is op de hoek. Oh, oh, oh. remmen. Ja, heel goed. Deurtje dicht. Nou ja, dus nu gaan we naar een uh, verkeerscontrole. In ieder geval een collega die een verkeerscontrole uitvoert. Uh, een, die heeft eigenlijk een voertuig staan gehouden, moet ik zeggen. Dus niet een verkeerscontrole als in... Uh, een grote controle met meerdere eenheden. Hij vraagt daarom assistentie van een hondengeleider blijkbaar. Want dat zijn we vandaag natuurlijk. Nou wel even. Wat sneller die kant op. Want dit duurt me te lang. Ik hoor ook sirenes. deel krapjes als we hier tussendoor proberen te rijden. Oh, iets harder remmen. Die on mag even blijven zitten. En even aanhoren wat mijn collega te zeggen heeft. Uh, goed om je weer te zien, agent. Ja, hetzelfde. Uh, begrijp jij nou waarom mensen geen... Uh, hoe dat? Uh, geen gordel dragen? Nee, ik begrijp het niet. Um, de persoon hier voor mij, die was hem in ieder geval niet, die droeg hem niet. Uh, dus uh, kun je even in de buurt blijven, dan kunnen wij hem controleren. Zijn we drie in de buurt? Of met twee in uh, en met drie in totaal. Die gaat er ook. Dat dacht ik al. Oeh, mijn stuur klinkt heerlijk. Dat hoorden jullie vast wel. Oeh, ja, ja, ja. Keurig, vito keurig, keurig. Hij ging tussen die twee bussen door, zag je dat? Wat ik toen straks wilde doen. Dat deed hij gewoon even. Sirene is best zacht trouwens van die Audi. Of uh, Audi zeg ik Ja, het, het is toch voor mij de Audi sirene. Gaan de snelweg op. Meneer hond rondhoef waf blaf die uh, krijgt het er al van en ik denk dat zijn staart sneller gaat kwispelen voertuig is gepit hij slingert behoorlijk auto die ook eens open heeft ook zij we hebben een achtervolging en willen nog wat eenheden bij uh, wellicht uh, je die hebt oh ja de snelweg af We gaan rechtsaf. En wij draaien weer. En we gaan wel Oh, hij speelt een spelletje met ons. We gaan links op. Shit. Sorry. Dezelfde snelweg op waar we net rijden. Mijn collega's met de Vito die knallen nog even op een, uh... ja wat is dat, Mercedes. Best een vette Mercedes zo'n ding. Maar deze is ook wel vet is geen uh, politie Mercedes wat ik dan net bedoelde. Een Jeep-achtige Mercedes is dat. En dan knallen de collega's met de video nu vol op zo'n splitsing. Als je daarop knalt ben je denk ik morgens dood. We moeten links. Ja, en zo'n Mercedes. Officieel is het dus geen Mercedes. Zet die auto gewoon even klem. Uitstappen. Handen omhoog. Hond, doggo, hier komen. Mr. Peanuts, heet hij. Ah, dat vergeten. Ja. Helemaal aanhouding verder niet meer in het voertuig. Was die hond 1? Hey, hallo. Die rent er gewoon vandoor. Kijk hem dan. Collega, jij hebt alles in Oh, god. Hij rent gewoon over de snelweg. Oh, nee toch. Mr. Peanuts, terugkomen en heel snel een beetje. Mm. Instappen jij? Nou. Jij uh, ben een slager. Dat weet ik toch wel. Als een hond er vandoor rent en over de snelweg en niet luistert, nou, dan ben je gewoon een slager. Dat mag heel duidelijk zijn. is toch die hond, hebben. U kunt u weg vervolgen. We er zijn geen eenheden meer nodig. Kan hij niet die auto doorzoeken of zo? We nou ja, goed. Het kan geloof ik wel, maar ik weet even niet hoe. Uh, die mevrouw die gaat uh, van mij even mag blazen. Deze is een drugstest geloof ik, dat heb ik gedaan. Was op een collega, nog steeds een wilde hond over de weg. Ze heeft niet gezopen. Drugstest. Nou, het was toch een alcoholtest. Hey. Oké, okay, ze heeft niet gedronken in ieder geval. Ik ga snel een uh, eenheidje door deze kan opvragen. Je ziet de snelweg die uh, loopt redelijk, het is niet echt de snelweg. Het loopt hier allemaal redelijk vast. En dat heeft op meerdere plekken gevolgen. Dus ik wil hier zo snel mogelijk deze weg vrij hebben. Dan kijken we daarna wel even verder. Met die mevrouw fouilleren en dat soort dingen. Hop in. Zo. Ik maak ik alvast ruimte voor de vito. En de rest van de collega's. Ah, oh, er is toch een vrouwelijke collega die kan meteen fouilleren. Stuur dat gaat echt alle kanten op behalve de goeie. Zo. dat ja, Jullie horen hem misschien. Alles is uit wat uit moet. Oh, dat slingert er ook een behoorlijk. Maar ik heb eigenlijk meer zin in even nog een melding. Die echt waarvan je zegt ja daar ga je het verschil in mee kunnen maken met de hond. Ja, dat was deze melding nou ook niet echt. Als ze ging rennen dan had ik dat toch echt even volgepakt. Of laten pakken door die hond. Maar dat was niet. En um, je kon het helaas ook niet onderzoeken door die hond. Het kan geloof ik wel. Ik weet het bijna 100% zeker. Maar hoe? Dat is de vraag. Ja het voertuig voor mij kan ik eigenlijk ook niet laten gaan. Maar dat ga ik wel doen. Ja. Rechts er langs, we hebben niks gezien, we zetten de melding aan, anders kunnen we trouwens heel lang wachten. En we gaan kijken of we nog wat spannends mee gaan maken. We zijn er alweer en we zijn onderweg naar een persoon die... Um... Schakelt die uit wil? Ja. We zijn onderweg naar een persoon die... Uh, um, ja, Mental disorder staat er, dus eigenlijk een verwacht persoon en die heeft mogelijk een wapen bij. Uh, aan de hand van welk wapen dat is, kunnen wij de hond inzetten, ja of de nee. Een vuurwapen of et natuurlijk niet. Uh, een ja, een schroevendraaier wordt ook wel zo'n een wapen gezien. dan kun je ook een hond mee steken, maar hè, laten we even uh, eerlijk zijn. Die hond als die op je afrent, dan bedenk je misschien wel een keertje voordat je die uh, schroevendraaier uh, gebruikt. We gaan hem eerst eens zoeken. Daar staat de melder in ieder geval. het raampje even open we spreken zo met hem. Hallo, wat is er aan de hand? Um, daar loopt hier een man met een vuurwapen rond. Oké, okay, dit is vuurwapen dus, ik ben zo bang. Uh, weet je waar hij naartoe is gegaan? Ja, um, ik heb hem een paar blokken verderop hier gezien. Ik denk dat hij een geestelijk probleem heeft. Um, Oké, okay, blijf maar binnen, wij gaan uh, kijken. Welk blok is dat trouwens? Oh, dat is, oh, op de snelweg Popmage park ja. En even een klein onderzoekje instellen. Want zelfs loopt hij hier in de tuinen. Ik zei, we hebben zicht op de verdachte. Hij loopt midden op de snelweg. Midden op de snelweg loopt hij. We ja, gaan direct die kant op. Er is nog een ondergleider die hier rijdt. Hij loopt daar ze. Je loopt die. We gaan naderen. Ik ga toch die honden zetten. Wat hebben we anders aan die hond? Nee, nou stop. Traffic is not back to normal. Dank je wel. <middels> Lekker neef. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Pak hem. Oh. Handen laten zien. Hey! Pak hem! Pak hem doggo. Pak hem! Pak hem! Pak hem! Pak hem! Pak hem. Ja, lekker neef! Wat een baas! Ja, ga je nu meewerken! Hij is zijn vuurwapen niet wil laten vallen! Lekker man! Trots op je! We gaan over naar Taser! Hé, hey, luister eens jij bent aangehouden! Ja, op je knieën zitten. S.C. stuurt er nog een eentje bij. Ik heb hier uh, op de snelweg. een verdachte. De loopt er nog een. Dan gaan we dadelijk direct heen. Oh, die is weg. Toch? Ja, die is weg. Oké, okay, luister eens. jij bent aangehouden, jij bent niet de antwoordverplicht, jij hebt recht voor een advocaat, ik ga jou fouilleren. Bij gekke dingen leg je weer op de grond of pakt die hond jou? Heb je dat begrepen, heel goed man? Hij had geen, ja, ik wil zeggen hij had geen vuurwapen bij, maar die ligt daar zo. Hier. Trouwens niet, dus niet. Oh, dat is natuurlijk, ik vergeet dat het creep ziet redelijk ver weg is. End, maar dan is het dus opnieuw beschikbaar zetten. Ik ga een transporteenheid vragen voor de beste heer. Wij gaan um, het verkeer even minder snel laten rijden. Nu is de transporteenheid er ook al. vuurwapen gaan we veilig, veilig stellen. Dat is ook een taak voor de hondengeleider. En we hebben hem veilig gesteld dag vrouwelijke collega met wel een heel zwaar vuurwapen ik heb uh, traffic uh, control gekleerd. zeg maar dus ze zouden we moeten gaan rijden dat doen ze alleen niet dus ik laat het lekker zo hier laat ze maar wij gaan door naar een laatste melding en uh, dit lost zich vanzelf al op dan wel door die spannen dan wel door uiteindelijk dat verkeer wel gaat rijden maar ik hoef daar niet bij te blijven laatste melding voor de dag is een inbraak heterdaad. Mogelijke inbraak, inderdaad. We maken gebruik van de, de vrijstelling. Wij houden iedereen in de gaten. Ik hou dit voertuig hier rechts in de gaten. Het voertuig voor mij. Het kruispunt. Ja. ja, ik zag jou wel. rechts, die taxi. Hé, hey, de taxicentraal zijn zwart. Ja, hoe heb je dat gefixt? Ja, dat willen jullie niet weten. Daar heb ik uiteindelijk... Um, ik had dat opgegeven, zeg maar, als in ik dacht, ik heb het helemaal gehad met uh, proberen. Oh, oh, oh. En toen zei iemand van... Uh, laten we die taxis van jou eens fixen. En toen heb ik dat gedaan. Hier loopt een kat, daar moeten we altijd mee opletten, met die doggo. Maar die is goed af... Nee, hij is trouwens niet goed afgetraind. Kom heen. Wij zijn ter plaatse. Wij zetten onszelf op de plaatse. En we gaan hier even kijken bij dit appartement. Want daar is dus... Uh... Ik weet dat hier een appartement is. Dezertje erbij. Just in case. Komen we weer aan het vest. Hebben we nog aan? Hallo, politie. Hallo. Oh. Ja, hallo meneer. Hoort u in dit apart. Oh shit hier rent iemand die hoort hier niet. Wie komt hier naar buiten? Oh veel appen. kunt hier Ja stoppen helpful. jij. Stoppen Zij jij. Zin, zin, zin. Ik weet niet wie jij bent. Even zo blijven zitten. Ik heb hier een hond die pakt jou als jij wegrent. Oké okay? deze is Noki geslagen. We gaan het appartement betreden. Misschien wel met ons vuurwapen gezien. Hij op mij schoot. Hallo politie. Verder nog iemand in het appartement. Maak jezelf bekend. Helemaal niemand. Ik zie hier ook niks. Nee, niemand kleert. Oké, okay, check. Vuurwapenbergen. Die ligt hier te slapen. Hé hey, luister eens, Hoor jij bij het appartement? Of hoe zit dat? Ik ben even aangehouden. Ik weet niet wie hier in het... Uh... Wie hier allemaal was. Eén iemand riep. Help me alsjeblieft agent. Um... Ik wil natuurlijk wel weten of hij dat hier was of hij misschien wel, die dacht ik ren naar buiten om, om geholpen te worden. Vervolgens word ik neergehoekt door Wim, de agent. Oké, okay. Wij gaan uh, zijn uh, even loslaten. Go on. Trouwens maar allemaal onze vragen. Hey, blijf eens even staan, ik heb niet gezegd dat je mag lopen. Heb je voor mij een identiteitsbewijs? Dan... En via het systeem zien wij dat jij nog wordt gezocht Ik wilde zeggen zien wij dat jij hier woont en eind goed al goed Maar nu wordt je dus, wordt er bij je ingebroken Uiteindelijk blijkt je dus ook nog gezocht te worden En moet ik jou dus alsnog aanhouden? Je mag je omdraaien, je bent aangehouden uh, Waarvoor je wordt gezocht, weet ik niet Maar dat gaan we zeker even uitzoeken Op basis daarvan ga ik jou ook fouilleren. Nog weer omdraaien. Ja ja, je draait je wel steeds naar mij om. Stay calm. Save you. Ja, verder niks bij een vliegtuig. Ik hem niet... misschien wel die kluiten opgaan, maar die aanname die mogen wij niet maken. Ik wil graag een transporteenheid. En dan ga ik even boven kijken hoe het zit met onze verdachte. Denk ik dan dat dit was. Die heeft een flinke slag op zijn harses gekregen van mij met een taser. Maar ja, hij schoot dan ook op mij. In mijn vestje, dus ik voelde er helemaal niks van. Hij leeft wel weer. Maar hij zal wel even mee moeten met de ambulance eenheid. Hij is dus bij deze aangehouden, maar er gaat nog een uh, collega die met zijn dienst nu gaat starten direct naar het politiebureau. Uh, politiebureau naar het ziekenhuis waar hij is opgenomen en dan zal hij daar alsnog worden bewaakt om het maar even zo te zeggen ik ga jullie allemaal bedanken voor het kijken ik hoop dat jullie een super leuke video vonden ik hoop dat jullie blaf of weet je ook alweer ook helemaal geweldig vonden en ik zie jullie graag bij de volgende video ik zou zeggen tot dan en uh, joe, joe.